De Mourad Skin uh, Smoothing Polish is een romige maar intensieve scrubcreme die onzuiverheden uit de pori verwijdert. Uh, dit doet hij zonder de huid uit te drogen uh, en hierdoor gaat de huid er egaal en zacht uitzien um, en hij laat de huid ook weer echt stralen. Uh, nou Masseer een kleine hoeveelheid aan op een uh, vochtige huid daarna ook weer goed ervan af met warm water en dep de huid dan ook weer voorzichtig een beetje droog. Uh, nou, uh, voor het mooiste resultaat gebruik de S uh, Smoothing Polish zo twee tot drie keer per week en sluit hem daarna af met een bijpassende toner en verzorging.